Het is een hoger beroep aan de appellant om de appeldagvaarding op tijd bij de griffie van het hof in te dienen. De griffier schrijft de zaak vervolgens in op de rol. Als de appellant het exploot van de appeldagvaarding niet tijdig bij de griffie indient, dan kan de geïntimeerde de zaak op de rol laten inschrijven. De geïntimeerde is in dat geval ook bevoegd om te vorderen dat hij van de instantie wordt ontslagen met veroordeling van de appellant in de proceskosten. Als geïntimeerde van die bevoegdheid gebruik maakt, moet de rechter de appellant een nadere termijn geven om alsnog advocaat te stellen. De appellant krijgt met die nadere termijn dus alsnog de mogelijkheid om bij advocaat in de procedure te verschijnen. In deze uitspraak heeft de Hoge Raad verduidelijkt dat daarvoor niet voldoende is dat in de appeldagvaarding al een advocaat is genoemd die de appellant in hoger beroep zal vertegenwoordigen. Met die vermelding in de appeldagvaarding is weliswaar voldaan aan het vereist om in de dagvaarding advocaat te stellen, maar daarmee is de appellant nog niet op de juiste wijze in de procedure verschenen. In deze zaak speelde daarnaast de vraag of het hof er in zo'n geval mee kan volstaan om op de rol aan te tekenen dat appellant een nadere termijn wordt geboden om alsnog advocaat te stellen. Die vraag beantwoordt de raad ontkennend. Als een partij ten onrechte geen advocaat heeft gesteld, dan zal die partij zich doorgaans van het verzuim immers niet bewust zijn. En dat betekent dat die partij ook geen aanleiding heeft om de rol te raadplegen... om te kijken of er gelegenheid is geboden om dit verzuim te herstellen. De rechter kan daarom niet ermee volstaan om alleen op de rol aan te tekenen... dat een nadere termijn wordt gegeven om alsnog advocaat te stellen. In plaats daarvan moet de G4 de partij die heeft verzuimd om advocaat te stellen op de hoogte brengen van de door de rechter geboden gelegenheid tot herstel. En als die partij in de dagvaarding een advocaat heeft gesteld, dan moet deze mededeling door de rivier aan die advocaat worden gedaan. En dat was in dit geval niet gebeurd. De Hoge Raad vernietigt dan ook de beslissing van het Hof en verwijst de zaak ter verdere behandeling en beslissing naar een ander Hof.